Mijn naam is Rosanne Kalashan, ik ben 20 jaar, ik woon al acht jaar in Nederland en ik ben bij een inburgeringsbetrokken geraakt omdat ik mijn moeder moest helpen met inburgeren en uh, omdat, vooral omdat mijn Nederlands veel beter was dan die van haar. Door mijn school, door mijn klasgenoten leerde ik een beetje uh, hoe het allemaal in Nederland gaat. We kregen dus brieven en natuurlijk voor iemand die nauwelijks Nederlands spreekt, is het best wel lastig om het te lezen. Dus het duurde nog even om dat te lezen. En natuurlijk was je ook afhankelijk van de mensen die je helpen om dat ook nogmaals te lezen. En je uitleggen, ja, wat wordt het van je eigenlijk verwacht. En vaak stond in de brief wat, ja moet je dit en dat en dat binnen dat tijd doen. En anders krijg je boete. Nou, het was niet zo dat we dat niet wilden doen. Het kon op een gegeven moment niet. Of het waren gewoon de belemmeringen.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 Waar we vooral tegenaan liepen was uh, informatie. Ja, qua dat kan het beter. En als iemand die jouw taal spreekt, jou op een verstandbare manier... kan uitleggen wat dat betekent, ja, dat, dat helpt. Ik studeer voor het grote deel in Eindhoven uh, ik de onderwijsassistent. Ik volg ook part-time uh, public affairs. En mijn moeder, ja, ze doet vrijwilligerswerk. Ze solliciteert, ze zoekt uh, actief werk. Dus probeert probeer ze ook in dat uh, deel ook meedoen aan de samenleving. Wat ik zelf heb ervaren, dat als een persoon die tegenover je zit, onvriendelijk kijkt. Ik denk dan van, die is schrijnig uh, of boos of wat dan ook. Nou, dan kan ik dat informatie niet binnenkrijgen. Dus uh, nou, ik zal wel advertiseren om de sfeer wat anders te creëren. Minder officieel, meer wat simpeler.